Ik ben Nico de Boer, Ik doe in het dagelijks leven ben ik MKB-adviseur voor een midden- en kleinbedrijf. Daarnaast ben ik nog voorzitter van drie stichtingen in de stad Nijmegen. Ik woon niet meer in Nijmegen, maar ik heb daarvoor 24 jaar in stad stadsdeel Nijmegen gewoond. Daar heb ik een eigen bedrijf gehad, een supermarkt. Ik vind het een interessante stad, heel divers. Vooral met de samenstelling van de bevolking. Het is een uitdagende stad wat ik merk in mijn leven. Uh, het is hard af en toe tegen de stad Nijmegen om uh, dingen voor elkaar te krijgen. Uh, ik denk dat het beleid in Nijmegen, ook, ook richting de bevolking, natuurlijk is er wel eens kritiek, maar over het algemeen uh, hebben we geen mopperen. Zeker ik kijk ik de laatste jaren hoe de ontwikkeling is en ik kijk puur zeker even naar de stadsdeel Rukenburg. Die komt nu pas eigenlijk weer terug in de pizzer. En ik zit ook in een werkgroep en uh, ja, we gaan, uh, we gaan eigenlijk een dansslag uh, maken om de achterstanden daar weg te werken. Ja, wat mij opvalt in Nijmegen, dat het uh, ja, heel divers is. Ook gezien de samenstelling van de bevolking. Als ik kijk, zelfs in de, de Dukenburg hebben we 44 nationaliteiten. Dus als je praat over diversiteit. Ik denk zeker een stuk samenwerking. Met de, met de omliggende plaatsen. Ik denk dat we daar wel aan toe zijn om eens uh, die samenwerking te gaan zoeken. Het groei van de stad. En daarnaast ook uh, woningbouw. Ik denk dat dat een van de grootste behoeftes is die we, die we hebben in Nijmegen. En dat we daar wel redelijk snel een, een antwoord op kunnen gaan krijgen. Dat we hier al voor de volgende verkiezingen, als, uh, als stadspartij eens een keer mee aan de tafel kunnen meegaan doen. Uh, vorige keer zijn we... Eigenlijk gewoon uitgesloten en buitengesloten. En ik denk dat we zoveel know-how en kennis hebben in huis. Vooral vanuit de praktijk. Ik wil met jou in Nijmegen zijn. Samen met jou in deze stad. Samen